Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSP, en morgen en vandaag gepad met uh, mijn collega en natuurlijk Wim uh, in deze ambulance van Rotterdam Rijnmond. Uh, gemaakt door Lars L. en Wandertje. out naar hun. Hij is niemand te downloaden, begrijp ik of zag ik eigenlijk. Uh, wellicht dat hij in de toekomst wel nog komt, maar voor nu in ieder geval even niet. Uh, we gaan voertuigcontrole doen. Mijn collega gaat achterin controleren de live en enzo en wij gaan uh, de blauwe lichten testen. Ik zou zeggen, ik zie jullie zometeen na de voertuigcontrole en bij de eerste melding. Ja, voor de eerste melding naar de Davis Avenue. Uh, al daar is een voertuigongeval gebeurd. Aanrijding letsel. Ik weet niet wie hier uh... is. <coughs> yes, alles dicht. Ik weet niet precies uh, wat of uh, wie aangereden is. Ja, dan kijk ik nee. naar Oh ja, dat gaat helemaal goed. <coughs> ja, dat gaat perfect. Het, uh, ik merk het alweer. Dat had ik niet verwacht, want ik was er uh, net mee gaan uh, crossen. En uh, toen kreeg ik dit niet, en nu ineens wel. Maar goed, dan moet we maar wel voorzichtiger door de bochten gaan. Nee, dat had ik echt niet uh, verwacht toen ik er net mee reed. Anders had ik het nog wel aangepast. Nou, kan gebeuren toch, gebeurt het echt ook wel eens. Knip hoog, knip hoog. Jongen, jongen, jongen. Ja, aan de kant dan. <coughs> ja, nogmaals. Of, nou nogmaals. Toen. Ik de, toen ik deze ambulance wat vaker gebruikte. Toen zei ik altijd dat de versneller wat raar was. En die is nu steeds raar. Vind ik zelf. goeiedag uh, Oké. Okay. Zijn we mijn collega nou vergeten? Ah, nou, mijn collega is weg. <coughs> Die is geloof ik uh, eruit gevlogen bij de ongeval of zo. <coughs> Oké, okay, deze persoon is er heel slecht aan toe. We hebben een ademhaler van 80, een saturatie van 80 en zijn leven is nog maar 14%. We gaan meteen zuurstof uh, te dienen, want dat moet echt gebeuren. Uh, saturatie van 80 is zeker dodelijk. Er komen een tweede ammuzel te zien. Uh, daarbij gaan we ook nou even trauma treatment doen. En wonder treatment. En als we dat hebben gedaan. Dan gaan we nog wat medicatie geven en dan gaan we richting het ziekenhuis met spoed. Nee. Waarom doe je dit nou? Slachtoffer liggen op de brancard en <coughs> wij gaan A1 naar het ziekenhuis, maar daar staan auto's voor ons, ze kunnen we natuurlijk niet langs. Zo, no, so, aankomt ziekenhuis en we gaan vragen of mijn collega weer terug wil komen. Ik kan alleen partner. Not lead partner, get partner. Zo, so, nieuwe collega. Je moet je wel even. Instappen. <coughs> en we gaan we door naar de volgende melding. Als je niet instapt vriend, oh dan rij ik gewoon door. Dan zie ik je bij de volgende melding wel. Meestal spant hij dan zo ineens naast mij of uh, stop je nou wel in. Nou, Oké, okay, dan gaat hij nog vechten met me. Zijn maar lekker ben jij. We gaan naar een reanimatie. zo te plaatsen super mooi gereden weer hallo ik denk dat het maar goed is dat ik met dat busje niet dat uh, ik met dat busje over de kop kan slaan want anders ga ik echt te hard rijden en dat is natuurlijk ook niet uh, helemaal uh, realistisch want ik merkte ja oprecht voor de opnames uh, had ik er even een stukje vanaf waar ik inspande naar uh, de post had ik met spoed dan gereden en ik, ja, ik vloog nergens door de bocht, dus ik dacht, al oh, lekker dan. Dan kunnen we lekker mee crossen. En nu de eerste beste bocht die ik nam, vloog te, uh, over de kop. Um, maar ja, kan gebeuren toch? Uh, even kijken. We hebben ritme, yes. Nee, niet aanrijden. No. Redenmatig succesvol persoon gaat mee in de ambulance en we gaan met spoed naar het ziekenhuis. Groen gaat automatisch aan. Dat uh, valt mij tijdens de spoedrit. Kijk, nu gaat hij uit. Maar op het moment dat je uitstapt, gaat groen aan. Ik wil net zeggen, het valt mij niet tijdens de spoedrit op, Maar het is alleen als je uitstapt. Wow. En dat kan ik me dan inderdaad weer herinneren van... Uh, voor de... Of van vroeger zal ik maar even zeggen. Toen zei Lars dat ook al tegen mij. Dat het een bekende beuk is. Of ja, beuk. Ja. nou, Ik noem hem even beuk. voor de les of ja, wat, wat je kunt doen altijd als je een patiënt achterin hebt is gewoon gebruik maken van elke rijbaan die er is. een heel asociaal gewoon alles meepakken. Ik ga nu een beetje naar links. Nu een beetje naar rechts. En nu weer een beetje naar links. En dan draai je gewoon een heel soepel bochtje. En dan heb je niet zoveel last, of dan hebben ze achteren niet zoveel last van jouw rijgedrag. Patiënt afgeleverd en we gaan door. Zonder collega, want die boeit me niks meer vandaag. Maar ja, na een melding kun je natuurlijk lekker scheuren. Vanaf een melding moet je natuurlijk wel rekening ermee houden tot een collega achterin staat. Au. Uh, en een patiënt achterin ligt die misschien nog een is. Ja, ja, ja. Rij maar door. Deu, gruutjes. We gaan naar een uh, wederom een voertuig nu op de golfbaan. Misschien toen een golfkarretje ook over de kop is gevlogen net zoals wij het straks. Oh, ging net goed. Was niet mijn fout, denk ik. Nou, het is echt op straat. Ik dacht voordat we weer verkeerd rijden. Want als het hier blijkt te zijn op de waar moeten we even hier naar binnen. Maar het is echt op straat. jongen jongen jongen je ziet het eigenlijk gewoon gebeuren met het gta verkeer hè? Oh oh oh oh oh oh oh oh oh, gaat op Zo, we staan weer heel mooi geparkeerd. op op op op is het een aanrijding motor voetganger of is hij zelf motorbestuurder? Ik zie geen helm, dus we okay. weten het niet. Uh, we gaan wel even patience history vragen, want dat vergeet ik nog wel eens. Controleer natuurlijk eens of hij nog leeft. En dat doet hij, maar hij is zwaar gewond, zie je alweer. Oké, okay, wat hebben we van hem? Uh, even kijken. Ja, dit zie ik allemaal niet. Uh, bloer, uh, ja, ja, oké. Okay. Allergisch voor ibuprofen, oké. Okay. Hij is bekend met hypertensie, diabetes. Uh. Ik geloof dat hij vol in de remmen moest toen iemand uh, overstak. Dat kan ik er een beetje uit, uh, uitleiden. Uh, we gaan hem in ieder geval wat zuurstof toedienen. Ter ondersteuning. Mevrouw niet zo gemeen zijn. Uh, we gaan nog traumatie doen. We doen weer alles. Hè. Behalve Sipia natuurlijk. Wondenverzorging. En dan doen we hem maar even medicatie voor onderweg. En hij moet hij duidelijk opknappen zometeen. En dan gaan we naar het ziekenhuis met hem. Ik kan uit de alarm. Maar welke? Ah de achter, die Audi. Mevrouw doe nou eens rustig, we zijn nog bezig met patiëntenzorg. Die gaat zo om ons heen rijden, let maar op. niet zo tuteren. Ja, nou, stap in vriend, we gaan A1, ziekenhuis, want je was zwaar gewond. Uh, het gaat ja verkeer, dat kan toch niet wachten. Hè? Oh. oh, ik was iets te snel. Stap in, stap in. Het stoeprandje. Nou, we gaan hier even rechts en dan links. Hopelijk begrijpt het verkeer wat ik ga doen. zo te zien allemaal wel. Lekker gewerkt mensen. Dan gaan we hier rechts af voor door. Vrije baan houden we gewoon aan. Groen licht dus we kunnen gasten. Hier rood licht maar hier komt toch niks. Behalve een smart maar die heb ik gezien. ziekenhuis nee. niet zo schreeuwen meneer zo patiënt afgeleverd en ik ga meteen door met een nieuwe video opnemen ik ga jullie bedanken voor het kijken ik jullie graag graag over een paar dagen weer een nieuwe video als alles goed gaat, dan zal het een video zijn met de fiets. En niet zomaar met de fiets, want we gaan het een en ander uh, doen. Wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Dus ik zou zeggen, tot dan. Ben benieuwd. In ieder geval zaterdag of zondag online. En uh, doe een blauwe duimpje omhoog. Meer om niet te zeggen. Doei.